Goedemiddag en hartelijk welkom bij het relatiewebinar Haga verbindt. Mijn naam is Maybrit van Ruilte, manager strategie en communicatie van het Haga ziekenhuis. Ik ben vanmiddag uw host, samen met... Ronne Meijerhoe, internist. Goedemiddag. In de komende 75 minuten praten we u bij... over onze visie op samenwerken in de patiëntenzorg en voorbeelden van transitie. Hierbij leggen wij accenten op samenwerking met onze huisartsen. Daarnaast gaan we ook in gesprek met banken en zorgverzekeraars. En ja, we kunnen er niet omheen. We besteden ook aandacht aan COVID. Vanmiddag interviewen we een aantal betrokkenen... ...en laten we in korte videoreportages voorbeelden uit de praktijk zien. Daarnaast kunt u zelf ook meedoen via de chatfunctie. Als u een vraag wilt stellen of een mening heeft... ...kan dat via de chatfunctie die u hier in beeld ziet. Maar ik heb wel meteen een disclaimer, want we hebben een vol programma. Dus alle vragen die we vandaag niet kunnen behandelen, daar komen we achteraf per e-mail bij u op terug. Dan moeten we maar snel beginnen. We schakelen over naar het Haagse ziekenhuis, naar directievoorzitter Carla van der Wiel en stafvoorzitter Raymond Paak. Zijn jullie er? Jazeker, we zijn hier in het Hagenziekenhuis. ziekenhuis. Uh, welkom allemaal uh, via de digitale weg uh, dit keer. Uh, voor de tweede keer in rij een relatiewebinar. Uh, liefst natuurlijk hadden we elkaar live gezien. Dat kan in verband met COVID niet, maar dan is dit een hele mooie manier om elkaar toch tegelijkertijd te ontmoeten. En leuk om ook jullie deelgenoot te maken van alle zaken waarmee wij bezig zijn als Haga ziekenhuis. En volgens mij, MyBrit, had jij al voor ons een eerste vraag. Nou ja, we hebben het inderdaad over COVID. Uh, daar gaan we het ook vandaag nog verder over hebben. Maar naast COVID is de rijnier Haga Groep ook een onderwerp wat ons heel erg bezighoudt. He, de voorgenomen fusie van het Rijnier, de Graaf ziekenhuis, het Lange Land ziekenhuis en het Haga ziekenhuis gaat niet door. En we zijn nu bezig met hoe wij dat noemen de ontvlechting. En uh, Carla, ik zou jou graag willen vragen, om daar, well, wat kan je daar nu over vertellen? Dat klopt wel uit Brit. we zijn inderdaad bezig met de ontvlechting, dat doen we op een zorgvuldige manier en eh, het is denk ik goed voor iedereen om te weten dat waar wij voor staan als drie ziekenhuizen is het realiseren van goede, bereikbare en betaalbare zorg en dat verandert niet. En dat heeft even zijn tijd nodig, zeker ook omdat we het op een zorgvuldige manier doen. En hoe bereiden we ons voor op de periode na de ontvlechting van de Ranier Haga groep? We zijn op dit moment bezig met de strategie van het Hagerziekenhuis, want wij moeten na de ontvlechting weer een eigen koers kiezen. Daar zijn we op dit moment druk mee aan de slag. Dat begint natuurlijk intern, want de ambitie, ja, die begint natuurlijk bij ons. Maar we zijn heel erg nieuwsgierig ook naar de visie en de reacties van onze belangrijkste stakeholders. En dat gaat begin volgend jaar gebeuren. Dus nog even geduld en dan komen we graag bij onze stakeholders terug. Raymond, we ontvlechten maar blijven verbonden vanuit een nieuw perspectief. En we verbinden ons voortdurend met collega's in de zorgketen. Wellicht een open deur, maar hoe belangrijk is die verbinding voor ons als zorgprofessionals? Uh, Dank je wel voor de vraag, Ronne. Het uh, is dus eigenlijk hè, zoals we het micro al weten, als bijvoorbeeld ik als intensivist kan in mijn eentje helemaal geen patiënt behandelen. Ik, ik overbrug vaak op een intensive care, zodat een chirurg een patiënt kan behandelen of een andere specialist. Ik koop tijd voor een collega specialist. Dus we weten eigenlijk al, als je een patiënt optimaal wil behandelen, dat doe je samen. In het ziekenhuis weten we dat al samen. Als je dan wat verder terug gaat kijken, dan, dan weten we dat we er eigenlijk zijn voor de patiënten in Den Haag. En eigenlijk verwachten die patiënten van Den Haag, als we hem optimaal willen behandelen, behandelen en verzorgen. Dat we ook samenwerken met de huisartsen, dat we samenwerken met zorgverzekeraars en banken om optimaal met de investeringen om te gaan. Dat we samenwerken met die patiënten zelf om te kijken hoe we die zorg zo min mogelijk belastend kunnen maken, zo dichtbij mogelijk en van zo'n hoog mogelijke kwaliteit. Dus samenwerken moeten we met alles en iedereen in de zorg. Echt waar, dan gaan we het doen wat die patiënten patiënten in onze regio van ons verwacht. Dat is waar wij als staf van overtuigd zijn. Ja, het zijn dus voorbeelden, ook verschillende projecten... die echt meerwaarde hebben voor de patiënt. Nou, heel mooi dat onze dokters zo enthousiast zijn... om die collegiale samenwerking te zoeken, maar ook te realiseren. Carla, hoe ervaar jij dat aan de bestuurlijke kant? Wat we merken is dat samenwerken eigenlijk het adagium is. Je kunt in je eentje, of je nu uit de verpleging en verzorging komt, hè, dus de VVT, de langdurige ouderenzorg, ziekenhuis, huisarts. je kunt het niet meer alleen. En dat is fijn om te merken in deze regio, omdat we ook in tijden van COVID hebben gemerkt dat we elkaar verrassend snel eh, konden vinden. En de tijd dat je je eigen koers kon zetten en vervolgens dat kon mededelen aan andere partijen, die is wat ons betreft echt voorbij. En het initiatief Samensterk in de Regio, waarin we ook samenwerken met huisartsen... bijvoorbeeld, is daar een heel mooi voorbeeld van. Raymond, eigenlijk getuigt, getuigt dat van behoorlijk wat lef. En ik denk dat dat een hele belangrijke succesfactor moet zijn... om de doelen te halen die we benoemen. Hoe zit dat bij ons, bij de medische staf? Ja, de, de medische staf probeert zeker lef te tonen. En lef tonen is dus eigenlijk door kritisch naar onszelf te kijken te luisteren naar wat anderen van een samenwerking vinden en denken hoe die je moeten optimaliseren. Dus er zit ook een stukje introspectie in die lef. Ja, ja, we moeten in gesprek met de gemeente, de VVT, he, Carla noemde er nog meer, zelfs met wie we moeten samenwerken. Dus het betekent echt luisteren, introspectie tonen en kijken hoe we die Haagse patiënt beter kunnen helpen. Dat is lef tonen. En nodig. Hey, om de zorg draaiende te houden, hebben we natuurlijk wel uh, voldoende personeel nodig. En dat is best wel een issue in het hele land, al best wel een tijdje. Uh, Carla, aan jou de vraag, van wat denk jij dat er nodig is om genoeg en goed personeel uh, te krijgen en te houden? Ik kom ook hier toch weer terug op samen. Want als wij als instellingen in deze regio uh, alleen maar op zoek zijn naar die ene verpleegkundige... of die ene dokter of die ene laborant, en dat doen we allemaal... We vissen natuurlijk in diezelfde vijver. Dus ik noem het vaak logoloos samenwerken. Ik denk als we met elkaar ervoor zorgen dat iedereen die in deze regio wil werken, dat ook gewoon kan doen. En niet elkaar vliegen proberen af te vangen. Dan ben ik ervan overtuigd dat wij met dat logoloos samenwerken een interessante arbeidsmarkt kunnen creëren. Voor iedereen die in deze regio wil samenwerken. Niet alleen maar per instelling, maar vooral werkzaam kunnen zijn in deze regio. Raymond, is dat ook iets wat jij ziet, zeg maar... Uh... ...vanuit jouw rol als medisch stafvoorzitter. Van hè, die samenwerking, ja. dat dat steeds ook op een andere manier is... ...en dat je met elkaar op een andere manier dus bezig bent... ...om die arbeidsmarkt uh, ja, positiever te maken uh, en te zorgen voor voldoende personeel. Uh, zeker. We zijn samen met de verpleegkundige staf zitten we. Doen we nu ook het strategietraject? Het is ook voor dokters heel erg duidelijk dat we het samen met de verpleging en, en ander ondersteunend personeel doen. Dus ze zitten ook in een strategietraject gewoon aan tafel. We zijn in het ziekenhuis bezig met een traject hè, om personeel te binden en te boeien. En dat is ook van hoe, hoe bied je mensen een mooie loopbaanperspectief? Uh, en dat vinden we ook als medische staf superbelangrijk. En het is gewoon zo dat ondersteunend personeel en verpleging... die hebben we gewoon nodig om topzorg te kunnen leveren. Nou, dank jullie wel uh, beiden. Dan um, gaan we door naar het volgende onderwerp. Uh, het volgende onderwerp van dit relatiewebinar... is een onderwerp waar we niet omheen kunnen. COVID-19 houdt de hele wereld al sinds februari bezig. Kranten, radio en tv, nieuwssites. Al maandenlang is COVID het nieuws van de dag. En we laten ook als Haga Ziekenhuis graag in de media zien wat COVID is... ...en hoe we daar als ziekenhuis mee omgaan. De uitleg van het virus en de ziekte in het begin van de eerste golf... ...door arts-microbioloog Nathalie van Burgel en internist-infectioloog en OMT-lid Emiel Schippers... ...werd bijna 2 miljoen keer bekeken. Dan begin je wel even te glimmen van trots. Behalve dokter in ons ziekenhuis heeft Emiel ook een belangrijke rol in het OMT... ...dat de regering adviseert. Helaas heeft hij moeten afzeggen voor het webinar, maar we hebben Tim Janssen, intensivist op de IC, en deze de grote verpleegkundige van onze COVID-afdeling, waardige vervangers. Tim zit ook in het regionale crisiscoördinatieteam. Maar voordat we met jullie gaan praten, eerst even iets anders. Graag jullie aandacht voor beelden uit het Haga in COVID-tijd op een nummer van onze collega van de afdeling logistiek, Michael Boer, samen met Zangeres Istar. Al een tijd geleden, maar met zoveel man al die tijd gestreden. En daarom heb ik deze lijst geschreven om te laten weten, ja, wat wij toen deden. Er waren diensten, ja, die vielen uit. Maar het personeel, dat ging niet naar huis. Ze draaiden over uren in het ziekenhuis. Ze liepen diensten uit en waren niet meer thuis. We hebben nooit gedacht dat er geen luider was. En de COVID-patiënten werden gebracht, Maar we kregen de krachten van buitenaf, want door heel Nederland werd er luid geklaagd. En wij met z'n allen moeten zeker niet vergeten: samen staan we sterker, zijn we sterker dan hetgene niet op meest een meester, want wij zijn een meester. Wij doen waar we goed te zijn en dat is al bewezen. Tim en Daisy, zijn jullie daar? Ja, hier klinkt het goed. Ja, beide in beeld. Tim, wat vond, je, wat vond je van de clip? Ja, mooi om te zien. Geweldig initiatief van onze eigen werknemers. En nu kijken of het verder wel gaat, geloof ik. Heel goed, heel goed. In Daisy. Ja, ik moet eerlijk zijn dat ik er uh, niet van gehoord had, dus ik sta hier uh, met een verrassing en ik laat het op me afkomen. Helemaal goed, helemaal goed. Nou, we vinden het ontzettend gaaf. Aan het einde van het webinar laten we de hele clip zien. Um, ja, Tim, voor het grote publiek gaat corona momenteel vooral over cijfers. Hoe minder patiënten, hoe meer vrijheid. Kan je vertellen over de stand in de regio en in het Haag ziekenhuis? Ja, onze uh, regio uh, is zwaar getroffen, uh, zowel de eerste golf uh, als ook de tweede golf. Uh, ja, nu zijn we met de Randstad uh, een brandhaard. Uh, gelukkig zijn we over de piek van de tweede golf heen. Um, en ik heb uh, de getallen opgezocht en uh, ja, dat vind ik toch indrukwekkend om dan te zien dat we in het Haga ziekenhuis 800 patiënten hebben behandeld op de verpleegafdelingen en 170 patiënten op de intensive care. Uh, dus dat zijn toch wel aanzienlijke aantallen. Uh, op dit moment, uh, gelukkig een iets lager stand, maar we zijn er nog niet vanaf. Op dit moment zijn er nog zo'n negen uh, patiënten op de IC. En uh, per dag zo'n twintig patiënten op de verpleegafdelingen uh, Tim, je zit ook in het uh, regionaal crisiscoördinatieteam. Wat is dat en hoe gaat het daar? Ja, dat is eigenlijk een, een hele mooie samenwerking uh, binnen de ROAS-regio West. Waarbinnen alle ziekenhuizen uit Den Haag, Delft, Gouda, Leiden, Zoetermeer aangesloten zijn. Maar ook de ketenpartners, dus Ambulancediensten, huisartsen, VVT, publieke gezondheidszorg. Ja, en in dat samenwerkingsverband proberen we dossiers te behandelen die relevant zijn voor de coronapandemie. En ja, dan moet je bijvoorbeeld denken aan patiëntenspreiding, heel belangrijk. Het loopt ook erg goed op het moment. Um, maar ook testcapaciteit of de corona-huisartsenpost. We hebben tijdens de eerste golf in drie dagen tijd hier in het Haga ziekenhuis door 24-7 door te bouwen. Een corona-huisartsenpost gemaakt. We hebben een prachtige samenwerking met de huisartsen en anderhalve lijnse constructie. Dus uh, ja, dat zijn voorbeelden die we dan binnen dat uh, CCT, dat uh, regionale crisisteam, uh, adresseren. En Daisy, kan jij iets vertellen over hoe jij de zorg voor de COVID-patiënten ervaart? Uh, ja, de eerste golf uh, die wij in maart uh, meekregen, ja, dat was gewoon enorm heftig. Uh, we kregen natuurlijk grote getalen binnen uh, met iets uh, waar weinig mensen wat van afwisten. Uh, hoe we die moesten behandelen in, in hoge ademnood. Uh, dus dat was een hele heftige periode. We hebben tijdens de zomer even een rustperiode gehad en toen kwam de tweede golf eraan en ook die was heel erg indrukwekkend. Omdat het toch weer uh, ander, um, ja, een ander beeld gaf als de eerste golf. Uh, dus eigenlijk zitten we continu, uh, zijn we continu heel hard bezig hier uh, om de patiënten te verzorgen. En is er een moment waarvan en... je denkt dat is me echt bijgebleven met een patiënt? Uh, ja, nou één ding is mij heel erg bijgebleven en dat was met name in de eerste golf dat eigenlijk een, een dame van 65 wat uh, helemaal nog niet oud is, die zei van kind laat mij maar gaan, geef mij een IC-plekje maar aan een ander. Als ik daar nog aan denk dan heb ik nog de kippenvel op mijn armen. Nou dat, uh, dat ervaar ik nu ook, dat, dat, dat kippenvel. Uh... Dat, uh. ja. En Tim, heb jij iets uh, van hoe ervaar jij die, die zorg voor de patiënt op de IC? Ja, uh, nou, ik herken wel hoor, de, de, de, de heftigheid van, van de patiëntzorg. Uh, uh, wat erg lastig is, is dat de familie er minder bij kan dan, dan normaal. En uh, dat raakt ons uh, en dat is ook, maar goed ook. Uh, aan de andere kant ben ik ook heel trots en tevreden over hoe we de zorg georganiseerd hebben. Om zoveel mogelijk patiënten een goede zorg te kunnen blijven leveren. En uh, ja, ik denk dat we daar zowel op de verpleegafdelingen als op de intensive care echt uh, heel goed in geslaagd zijn. Uh, ja. Nou ja, we hopen natuurlijk ook dat het uh, einde van de tweede golf een beetje in zicht komt. Um, Daisy, je vertelde het net al even kort, hè, het verschil tussen de eerste en de tweede golf. Wat is voor jou echt het grootste verschil tussen die twee golven? Uh, het grootste verschil is, is dat het nu uh, wat langer aanhoudt. De eerste golf was kort en heftig en um, nu uh, houdt het uh, wat langer aan allemaal. En um, wat ik wel positief aan het verhaal vind, is dat wij nu uh, na al die maanden zo op elkaar ingespeeld zijn, dat wij dus echt wel goede zorg hier kunnen bieden aan onze patiënten. Uh, Tim, um, ja, voor sommigen geldt eigenlijk dat ze of hebben ze het gevoel dat we dat ze in een derde golf zitten. Um, we hebben volgens mij veel geleerd uh, over de verbeterpunten. Kan jij daar nog iets uh, over zeggen? Met name ook wat we weer mee kunnen nemen uit de golf, de, de, de tweede golf en hoe we de aankomende maanden tegemoet uh, kunnen gaan? Ja. Yeah. Ik denk dat we al heel veel geleerd hebben van de eerste golf naar de tweede golf. We hebben heel erg veel geleerd over het ziektebeeld. We hebben veel geleerd over medicatie die deels effectief is. We hebben voldoende materialen, apparatuur, persoonlijke beschermingsmiddelen. We hebben met name heel veel geleerd over die patiëntenspreiding. En dat is heel vervelend om patiënten te moeten mee te delen, of de familie van hen moeten moet mee te delen, dat ze overgeplaatst worden naar een ander ziekenhuis uh, in de regio of uh, elders in het land tot aan Duitsland toe. Aan de andere kant, hiermee kunnen we echt als Nederland ervoor zorgen dat we iedereen de zorg uh, bieden die uh, ze verdienen. Dus ik, ik ben er eigenlijk heel content mee en ja, dat proces kunnen we nog verder perfectioneren denk ik in uh, de tijd die ons rest naar een uh, eventuele derde golf. Ja, het meest uh, ideale scenario zou zijn als je echt real-time informatie hebt, capaciteitsinformatie, zodat je de patiënt van huis uit uh, direct met de ambulance naar het juiste ziekenhuis kan transporteren. Dat zou, uh, dat zou heel mooi zijn. Uh, nou, dat soort zaken uh, uh, moet je aan denken uh, als leerpunten naar een, een derde golf. Tot slot, we Tot hebben het gehad over uh, hele inhoudelijke zaken, maar uh, hoe ervaren jullie persoonlijk deze pandemie? Daisy. <laughs> um, voor mij is het uh, heel heftig geweest, emotioneel. Um, ik heb uh, in de eerste golf heb ik echt 6, uh, 7 dagen in de week gewerkt. 10, uh, 12-uur gewerkt dagen. En dat ging goed op dat moment. In de zomer, hè, toen kregen we even wat rust. En ja, toen heeft het bij mij dus geestelijk echt ingehakt en ben ik ook even uit de relatie geweest om weer bij te kunnen denken, zodat ik nu weer vol erin kan. En Tim? Ja, heel intensiteit geweest. Heel druk, ruim half jaar achter de rug. En covid is niet alleen op je werk, is ook buiten het werk aanwezig. En dat betekent dat je echt op zoek moet naar ontspanning, tijd voor jezelf, voor je gezin om echt even er los van te komen. Dus dat is denk ik heel belangrijk. Uh, zo zie ik het persoonlijk. En uh, ja, verder kijk ik eigenlijk met heel veel trots terug op deze tijd. Want uh, ik zie dat we met z'n allen, en dat doen we echt met z'n allen, voor elkaar hebben gekregen. Dan, uh, dan, uh, dan kan ik daar alleen maar uh, heel content mee zijn. Dus uh, ja, dit is toch waar je het voor doet. Ik wil uh, alle kijkers uh, nog even wijzen op de chatfunctie, want er kunnen dus ook vragen gesteld worden aan de mensen die, uh, waar, die wij interviewen. Uh, maar ik heb in ieder geval nog één vraag, omdat die al eerder was binnengekomen. He, we hebben nu twee mensen aan het woord, maar hoe gaat het met de teams? Dus wil ik eerst graag aan Daisy vragen over de verpleegkundigen. Hoe gaat het met de teams? Ja, wij zijn als team eigenlijk er sterker uitgekomen, omdat we zo op elkaar aangewezen waren in een nieuwe situatie uh, voor iedereen. En uh, ik moet zeggen, ik ben gewoon heel erg trots op mijn team. Uh, we steunen elkaar en uh, we kunnen er zijn voor de patiënten. En ja, dat dus. En dan ook nog eventjes voor Tim. Hoe stopt de IC met het team? Ja, eigenlijk denk ik hetzelfde. We hebben dit met elkaar gedaan en heel veel geleerd met elkaar. Het team is ook groter dan de IC, hè? dat wil ik wel graag benadrukken. Dus de apothekers, de anestesiologen, de schoonmakers, hotelteam, de facilitaire dienst, techniek, etc. Allemaal hebben ze het onmogelijke waarschijnlijk gemaakt. Dus ik, ik, ik ervaar het ook, hè? Die, ja, echt het teamspirit en teamgevoel. Ja. Hartstikke mooi, we doen het met z'n allen. Dank jullie wel, Tim en Daisy. Okay. Na, na de actualiteit van COVID gaan we het nu hebben over de toekomst. Het Haga Ziekenhuis heeft met haar zorgverzekeraars namelijk meerjaren contracten afgesloten. Zo borgen we de continuïteit van zorg en ontwikkelen we gezamenlijk een strategie voor de toekomst. En dat is daarnaast ook prettig voor de dokters, want zo weten wij waar we aan toe zijn. Welke zorginhoudelijke ontwikkelingen vindt de verzekeraar goed? ...en worden gecontracteerd en welke niet. Zorgverzekeraars vinden dat ook fijn. We zijn daarom blij dat Daan Rooymans van CZ... ...bereid is om zijn visie te vertellen over duurzame samenwerking... ...tussen ziekenhuizen en zorgverzekeraars. Hallo, Daan. Welkom bij ons webinar. Ja, goedemiddag. Fijn uh, om te mogen deelnemen vandaag. Hartstikke mooi. Uh, Daan, kan je in het kort uitleggen wat je bij CZ doet? Jazeker. Ik ben verantwoordelijk voor eigenlijk het beleid en de inkoop van alles wat wij inkopen in de zorgverzekering zetten. Dus ziekenhuiszorg, huisartsenzorg, GGZ-zorg. Nou, alles wat eigenlijk in het basispakket zit. En nou, vanuit die rol in ieder geval ook heel nauw betrokken bij alles wat er in het, in het Haagse gebeurt. Zeker ook het Haagse ziekenhuis. Nou, grote, grote portefeuille. We zagen op jullie website een duidelijke animatie over wat jullie noemen de duurzame Co coalitie. Laten we daar eerst naar kijken. De zorg in Nederland is goed, maar als zorgverlener hebt u ook te maken met uitdagingen. Hoe kan ik al mijn patiënten helpen en kan ik ze de beste zorg geven? Ook CZ ziet deze uitdagingen. Daarom werken we steeds vaker langdurig samen met zorginstellingen. Dat doen we in een duurzame coalitie. We werken aan het verhogen van de kwaliteit, de toegankelijkheid van zorg, afbouw van de zorg- en bedrijfskosten en het vergroten van het werkplezier van zorgmedewerkers. We vormen één team en werken samen aan onze doelen. We sluiten een meerjarige overeenkomst... en hoeven dus niet meer elk jaar opnieuw te onderhandelen. Zo hebben we de ruimte om aan innovatieve projecten te werken. En kijken we gezamenlijk naar een gezonde bedrijfsvoering. Dat levert mooie resultaten op. Van speciaal gips tot online GGZ-behandelingen. Zo verhogen we de kwaliteit en besparen we tijd en geld. En houden we samen de zorg toekomstbestendig. Meer weten? Ga naar cz.nl slash duurzame-coalities-zorgverlener. Daan, mooie, uh, mooie beelden. Uh, wat is in het licht van Duurzame Coalitie de uitdaging voor de stad Den Haag en breder de regio Haaglanden? Ja, kijk, wij zien de duurzame coalitie eigenlijk als een manier om de verandering die we met z'n allen denken al zien, die nodig is, om die echt snel en veel sneller dan, dan we nu vaak zien, vorm te geven. En eh, dan heb ik bijvoorbeeld over hoe we de patiënt meer kunnen betrekken bij de besluitvorming, over het inzetten van telemonitoring, over de doorstroming in het ziekenhuis, over voor complexe zorg hoe we die kwaliteit kunnen, kunnen verbeteren. En dat denken we vaak... Best hetzelfde over als zorgzekeraars en ziekenhuizen. En toch lukt het dan best moeilijk om dat uiteindelijk snel vorm te geven. En wij zien die duurzame coalities als eigenlijk een select aantal partijen waarbij wij in gesprek gaan en waar we ook echt de klik voelen van hé, hey, we kijken op dezelfde manier naar die zorg. We hebben dezelfde ja, drang om die zorg te verbeteren, om dat snel te doen. En we proberen dan eigenlijk samen met Duurzame Coalities, de HGC van de ziekenhuizen. Om te kijken van hoe kunnen we dat dan ook vertalen in een aantal veranderingen. En hoe kunnen we daar samen ook uitvoering aan geven. En tenslotte. we blijven mijn zorgverzekeraar. Hoe kun je dan ook met het Hagenziekenhuis een goede financiële afspraak maken. Die het comfort geeft dat als je verandert. Dat je daar niet het slachtoffer van bent. Ook niet financieel. En ook dat zeg maar, andere partijen die dan niet een duurzame coalitie zijn. er beter van zouden worden dan het dus nou, Op die manier probeer je echt samen. Een, een betere zorg te realiseren en sneller dan dat uh, zou gebeuren als je van een traditionele zorg inkoop en verkoop zou hebben. Er is uh, geen universitair medisch centrum in Den Haag. Natuurlijk wel vlakbij, hè? zowel in uh, Leiden als in Rotterdam. Maar mijn vraag aan jou is juist van welke mogelijkheden zie jij ook samen met uh, dus Leiden en Rotterdam om bij te dragen aan het betaalbaar en toegankelijk houden van de zorg in Den Haag? Ja. Nou ja, kijk, Den Haag, als ik eerst even op, op Den Haag inzoom, is best een bijzondere situatie. Als, als derde grote stad van Nederland en geen academisch ziekenhuis, maar wel twee hele grote STZ-ziekenhuizen. Um, nou, leiden er dan dicht tegenaan, relatief klein academisch ziekenhuis. En mij is opgevallen, en velen met mij, uh, ik weet dat velen uh, met die mening ook delen, is dat de afgelopen 10, 20 jaar bijna meer de aandacht leek te gaan, uit te gaan en ook de investering leek te gaan... In het kopiëren van, van zorgfuncties, het overnemen van zorgfuncties waar de andere ziekenhuis in goed in was. Dan te investeren in waar je zelf goed in bent. En dat heeft er een beetje toe geleid dat, dat uh, ja, er een, heel, een aantal ziekenhuizen die heel erg op elkaar lijken. Zeker voor die complexe zorg. Waarvan je denkt, is dat nou in het belang van onze verzekerder, van die patiënt. Want als je niet uitkijkt, zijn die complexe zorg word je daar een beetje te klein voor om echt goede zorg te kunnen leveren. En je ziet al onder druk van kwaliteitsnormen dat als je uiteindelijk ook niet gaat kiezen, dat je allemaal wel zou kunnen verliezen. Dus dat is echt een uitdaging om te zorgen dat je um, wat meer gaat kijken wie is nu waar goed in. En, en focus je daar dan ook echt op en laat de anderen ook excelleren waar zij goed in zijn. Um, nou, en, en ten tweede, um, als je het dan gaat over betaalbaarheid hebben, dan heb je het niet zo over die complexe zorg, mijn zinzien. Met die complexe zorg gaat het echt over kwaliteit. Als je het hebt over doelmatigheid... Dan zoek je veel meer hoe je de samenwerking kunt vinden met thuiszorg en bijvoorbeeld nou, verteld... academie. Je hebt heel duidelijk verteld wat het van de ziekenhuizen vraagt in ieder geval. Maar welke rol voor de zorgverzekeraar zie je hierin? Ja. Nou ja, kijk, net zoals bij duurzame coalities dat dat echt een traject is waar je samen in optrekt. Zie ik denk ik voor die verandering ook in bredere zin, ook in de regio... Een belangrijke rol voor zorgverzekeraars weglegt, Om eigenlijk aan te geven wat nou eigenlijk de stip op de horizon? Hoe, hoe kijken wij naar die zorg uh, voor over vijf, tien jaar, zodat het voor onze verzekerden nog steeds toegankelijk blijft? Hè? Dat er geen wachtlijst op nee, dat die premies niet de pan uitrijzen. En, dus, en, en de, de regio, samen met de regio kijken wat is die stip op de horizon? Kijken ook hoe je daar gezamenlijk uh, uitvoering aan kan geven. En tenslotte hebben we natuurlijk, onze verzekeraar geven hun uh, premies aan, aan de zorgverzekeraar, maar ze vragen aan ons om goede dingen mee te doen. En dat betekent dat de partijen die met ons richting uh, die stip op de nog gaan, uh, daar kun je die partijen natuurlijk ook mee motiveren en belonen om die kant uit te gaan. En partijen die zeggen, ja, maar doe ik niet aan deze kant uh, ga ik niet op, ik uh, blijf lekker mee mijn eentje doen. Ja, dat betekent natuurlijk ook dat je moet kijken hoe je hen minder ruimte kunt geven. Dus dat is het spel van uh, wortel en stokken, wat we soms ook uh, moeten spelen. Ja, Daan, uh, het gaat een beetje over het thema uh, marktwerking dan ook. Sinds 2005 um, is de zorgverzekeringswet van kracht. Um, een van de taken van de zorgverzekeraar is zich te, sterk te maken voor doelmatige zorg en kostenbeheersing. En ja, jullie zijn eigenlijk, uh, zoals minister Hugo de Jonge dat zegt, de marktmeesters van de zorg. Um, maar die marktwerking is ook een beetje gestopt uh, sinds uh, de coronacrisis. En uh, ja, de vraag is een beetje wat, wat, wat dat nu oplevert. Uh, en eigenlijk is dan ook de vraag... Uh, gegeven de succesvolle verhalen van samenwerking die we hebben gezien de afgelopen maanden... moeten we daarmee maar doorgaan of blijven we uh, in een concurrerende uh, uh, fase zitten? Kan je daar iets over uh, zeggen? Ja. Ja, nee, als eerste, en ook een beetje reflectie op het verhaal wat hiervoor is... Nou ja, het is heel bijzonder om te zien hoe professionals... een stinkende best doen om dit voor elkaar te krijgen en daar ook in slagen. Dat kan alleen maar heel veel bewondering en respect hebben. En daarbij ja, staan we aan de zijlijn en dat lijkt me ook een hele gepaste rol... ten eh, opzichte van de professionals. Eh, er komen een hoop goede dingen denk ik uit voort. Eh, we zien een enorme impuls... Van samenwerking tussen ziekenhuizen, maar ook in de keten. Dus een enorme puls, impuls in, in digitalisering, inzichtelijk maken wie waar bedden heeft. Het aan elkaar verknopen van dit soort capaciteitssystemen zodat patiënten sneller door de keten kunnen gaan. Ik denk een enorme impuls in digitale zorg die, die mogelijk is en die we echt willen vasthouden. Dus dat zijn een aantal zaken die we echt willen vasthouden um, voor, voor de toekomst. Uh, en nou, dat, daar, daar moet er, denk ik, onze uh, aandacht ook op gericht zijn om dat samen met de partij vast te houden. En tegelijkertijd, ja, je kunt niet continu ingericht zijn als in, in een crisissituatie. Dus uiteindelijk zal dat ook wel weer genormaliseerd gaan worden en moeten worden. En uh, nou, da daarmee kun je denk ik ook uh, steeds weer cliëntgerichte zorg en servicegerichte zorg gaan leveren. En laten we eerlijk zijn, ook uh, de doelmatigheid is daarbij belangrijk. Dat we alle zorg die nu wordt uitgesteld, ook snel kunnen gaan inhalen. En daarmee, ja, die zit natuurlijk ook bij gebaat. Dat als we zorg dat we dat, we dat op een efficiënte manier doen. Dus, het is denk ik goed dat we hopelijk straks het terug kunnen aan de balen. Maar met een aantal vasthouden van een aantal zaken die we nu een impuls geven. En hopelijk ook een beetje, wat we nu veel zien, het begrip voor elkaar, dat we dat ook vasthouden: de menselijke maat. Dank je wel voor jouw uh, heldere verhaal, uh, Daan. Kijk Geboren worden is de belangrijkste gebeurtenis in iedereens leven. Toch, anders bestonden we niet. Goede geboortezorg is daarom ontzettend belangrijk. Verloskundigen, gynaecologen, kraamzorg en verpleegkundigen... zijn allemaal onderdeel van de zorg voor moeder en kind. En elke professional werkt in het eigen domein, organisatorisch en financieel. Dat kan natuurlijk beter. In het Haga ziekenhuis hebben we de grenzen van die dormijnen doorbroken. Sinds vorig jaar werken kraamzorg, verloskundigen, gynaecologen en verpleegkundigen samen in een integrale geboorteorganisatie. En hoe dat werkt zien we in de volgende reportage. In het Haga-Juliane geboortecentrum worden per jaar ongeveer 4000 kinderen geboren. Duizend onder leiding van de verloskundige en een kraamverzorgende uit het geboortehotel Haga. 3000 onder medische leiding van de gynaecoloog. De kraamvrouw kan kiezen voor kraamtijd thuis of in het geboortehotel Haga. Zeer veel zorgverleners uit de geboortezorg werken in de stad en op de locatieleiweg 24/7 nauw samen. De gynaecoloog en ondersteunende specialismen, zoals anesthesie en OK-team, OK zijn dag en nacht aanwezig in het ziekenhuis. Dat is uniek voor de regio. De integrale geboortezorgorganisatie, kortweg IGO, is een coöperatie tussen het Haga ziekenhuis en Juliana kinderziekenhuis, het geboortehotel Haga, een aantal verloskundigenpraktijken uit de regio en meerdere kraamzorgorganisaties. Om de zwangere echt centraal te kunnen stellen en de kwaliteit van de geboortezorg te kunnen verbeteren, voldoet het oude gescheiden systeem niet meer. De IGO heeft een eigen juridische entiteit en financiële status. De deelnemers krijgen een gemeenschappelijk tarief voor de verleende zorg. Hierdoor staat de kwaliteit van de zorg en de zwangere centraal en niet ons systeem. De juiste zorg op de juiste plek door de juiste zorgverlener tegen het juiste tarief. Deze aanpak past in het transitiebeleid van het Haga ziekenhuis. Wij hebben gekozen voor integrale geboortezorg omdat de zwangere tegenwoordig... Uh, heel vaak in de zwangerschap of tijdens de bevalling zorg nodig hebben van zowel de verloskundige als de gynaecoloog. Dat is ongeveer in 70-80% van de zwangeren het geval. En dan past het huidige systeem van gescheiden werken eigenlijk niet meer goed. We weten uit wetenschappelijk onderzoek dat zwangeren het moment van overdracht van de verloskundige naar de gynaecoloog een vervelend moment vinden. En als je daar iets aan zou willen doen, uh, dan moet je op een andere manier gaan samenwerken. Met integrale bekostiging hebben we samen één tarief voor wat we leveren en dat betekent dat je samen één portemonnee hebt. Dan word je veel meer gedwongen om samen te kijken welke kwaliteit je levert voor welke prijs en vooral hoe je die kwaliteit dan ook kan verbeteren en de zwangere daar natuurlijk in te betrekken wat zij ziet onder kwaliteit. Je kan natuurlijk ook uh, schuiven met uh, taken, je kan met klinische taken. Maar je hebt samen ook één portemonnee om uh, uh, kwaliteitsbeleid en uh, onderwijs, opleiding samen vorm te geven. Een van de praktische voorbeelden is dat wij een gezamenlijk uh, KIM-systeem, dat is de, naar analogie van de VIM die je in het ziekenhuis hebt, uh, hebt uh, ketenzorgincident melden. Zodat je over de hele keten uh, kijkt waar je de kwaliteit kan verbeteren. De praktijk is iets weerbarstiger. Wanneer je integrale bekostiging hebt, moeten de systemen van ons... maar ook van de verzekeraar op elkaar afgestemd zijn. Op dit moment is dat nog niet zo voor integrale bekostigingen. Dat betekent vrij veel extra handmatig werk, dus administratie. En dat is een uitdaging. Wij zijn hier in Den Haag een van de koplopers... als het op integrale geboortezorg aankomt. Er zijn in het land zeven andere uh, organisaties die met integrale bekostiging aan het werk zijn. Maar wij zijn de enige grootstedelijke IGO. Um, dat betekent dat de verloskundigen die erin werken en de kraamorganisaties um, niet alleen met het Haga samenwerken, maar ook samenwerken met het HMC of met het Traineerde de Graaf. Uh, de huidige minister, minister Van Ark, die gaat uh, hopelijk aan het einde van het jaar een uitspraak doen uh, of integrale geboortezorg en integrale bekostiging verplicht gaat worden voor iedereen. Uh, vandaag of morgen verwachten we daar een uitspraak van. Voor de integrale geboortezorg betekent dat in de ideale wereld dat uh, iedere zwangere een verloskundige heeft, ook als ze medisch is. Als we goed kijken naar de controles zien we dat een heel groot deel van de controles in de zwangerschap en zelfs tijdens de bevalling door een verloskundige geleverd kunnen worden. En dat de gynaecoloog alleen maar de noodzakelijke controles doet. Um, waar we nu mee aan het experimenteren zijn, he, want zover is het nog niet de ideale wereld, is dat we bij bepaalde indicaties zorgen waarin de rest van het land... ...zwangeren helemaal in het ziekenhuis lopen, dat wij ervoor zorgen dat ze toch bij de verloskundige lopen... ...en dat de gynaecoloog ze bijvoorbeeld één keer per trimester ziet. Als er een overdracht plaatsvindt, blijft de zwangere, de bevallende vrouw, altijd op de kamer zelf. Alleen het team wisselt om haar heen. De overdracht van de zorg vindt plaats op de kamer bij de zwangere, zodat we haar deel uitmaken van het team... Uh, en zodat zij ook haar speciale, specifieke wensen kan aangeven uh, die zij daaromtrent heeft. Een ander voorbeeld is dat wij bezig zijn met een feedbackradar. Uh, aan het einde van de zwangerschap en in de kraamtijd kunnen de mensen een enquête invullen... waarbij ze kunnen aangeven hoe ze de gezamenlijke zorg ervaren hebben. Uh, gezamenlijk met de moederraad die we hebben opgericht geeft ons dat inzicht in uh, hoe de zwangeren het beleven. De kraamzorg uh, is een hele belangrijke factor hierin. In het oude systeem, of het huidige systeem, eigenlijk kwam de kraamzorg pas helemaal aan het einde van de rit. Um, en dat is onvoldoende. Zeker bijvoorbeeld voor kwetsbare uh, gezinnen. Daar hebben we er in Den Haag helaas een heleboel van. En die uh, verdienen eerder al zorg. En de kraamzorg moet daar in een eerder stadium al betrokken worden voor de, uh, in de zorg. Bijvoorbeeld voordat zij de intake thuis gaan doen, al goed op de hoogte zijn. Ze zitten hier bij het uh, multidisciplinair overleg... Een ander voorbeeld waar we in verre onderhandeling al mee zijn, is dat de kraamzorg die één op één zorg verlevert tijdens de bevalling, dat die na de overdracht uh, naar een medische bevalling, omdat iemand pijnstilling wil, niet weghoeft, maar dat die één op één bij de zwangere blijft om zorg te verlenen, dat geeft een heel stuk continuïteit uh, voor de zwangere. De stip op de horizon is dat elke zwangere een verloskundige heeft, of ze nou een medische indicatie heeft of niet. We willen graag in de toekomst dat, ook al heb je een medische indicatie, een deel van de zorg door de verloskundige geleverd wordt. Wat wij heel erg graag willen is dat de zorgverleners, gynaecoloog, kraamzorg, verloskundige naast elkaar staan en niet in serie achter elkaar zoals in het huidige systeem is, want dat verdient de zwangere van tegenwoordig die tegelijkertijd van al deze zorgverleners uh, uh, zorg ontvangt. Uh, en in dat systeem is integrale bekostiging de meest passende bekostiging. Jullie hebben kunnen zien wat de integrale geboorteorganisatie inhoudt. En ik wil nog even terugkomen op het gesprek net met Daan... ...want er zijn een aantal vragen gesteld die we helaas niet meer aan het einde van dat gesprek konden stellen... ...maar zoals beloofd komen we daar later bij jullie op terug. En in het volgende gesprek gaan we zeker ruimte maken om ook de vragen van jullie te beantwoorden. En het volgende onderwerp dat gaat over algemene ziekenhuizen die over het algemeen financieel gezond zijn. Maar ze hebben een uitdaging om de ziekenhuiszorg toekomstbestendig en betaalbaar te houden. COVID-19 is wat dat betreft een hele lelijke spelbreker gebleken. Veel zorg is uitgesteld, terwijl de kosten wel gemaakt worden. Daarnaast zijn er investeringen nodig voor digitalisering en innovatie en last but not least in verdere samenwerkingen om de juiste zorg op de juiste plek aan de patiënt te kunnen blijven aanbieden. Over de financiering van de zorg en specifiek natuurlijk de ziekenhuiszorg... ...praten we met Lennart Ekelmans van Rabobank en Rob van der Belt van ABN AMRO. We zijn benieuwd naar hun visie. Even de verbinding checken. Uh, heren, zijn jullie er? Jazeker. Jazeker. Jazeker. Heel mooi. Komen jullie ons? Jazeker. Ja, um, Lennart, kan jij vertellen wat je doet bij Rabobank? Ja, heel graag. Ik ben uh, relatiemanager bij Rabobank. En met een uh, specifiek aandachtsgebied, dat is gezondheidszorg... En daarmee ben ik verantwoordelijk voor onze klanten, alle instellingen en bedrijven in de gezondheidszorg in het gebied Noord-Holland-Zuid-Holland even zeg maar groot. En dat betekent dan in de praktijk voor de financiering en overige financiële dienstverlening. Dank je wel. En Rob, wat doe jij bij ABN Amro? Ik heb eigenlijk een dubbele rol bij ABN Amro Bank. Aan de ene kant ben ik ook relatiemanager en heb ik een klantportefeuille met relaties in de healthcare. Dat is heel breed, van gereguleerde zorg tot aan commerciële partijen... ...maar de verbindende factor is dat ze allemaal actief zijn in de healthcare. En daarnaast ben ik ook direct leidinggevende van een team... ...die net als ik een hele klantportefeuille hebben. En dat team dat is actief in de regio Noord-Holland en Zuid-Holland... ...en bedient vanuit die optiek hun klanten. Als uh, ziekenhuizen werken we hard om met onze ketenpartners... ...de juiste zorg op de juiste plek te brengen. ...naar de huisarts of thuis naar de patiënt. vraag is hoe ziekenhuizen financierbaar zijn in deze transitie. We moeten blijven investeren, maar hoe blijft dat betaalbaar... ...bij gelijkblijvende of dalende omzet? Lennart, kan je daarop reflecteren? Ja, heel graag, Ron. Dat is een hele mooie vraag aan de bank... ...omdat wij de bank ziet meestal uh, business cases, bedrijfsplannen... ...met een jaarlijkse groei van 10 procent. Um, ja, dat is in de gezondheidszorg niet zo. In ieder geval dat de komende jaren niet. Het is ook een bijzondere sector. We zien dat die zorgvraag blijft stijgen de komende jaren. Afgelopen jaar hebben we zo'n 100 miljard eraan uitgegeven. En de prognoses laten zien dat dat per 2040 gaat verdubbelen. Nou goed, de beschikbare middelen niet. Dat zien we ook terug in het hoofdlijnakkoord. dat inderdaad dus staat dat... De groei voor de komende jaren 0% is. Ja, en dan is belangrijk wat al eerder is genoemd. Wat is dan de stip op het horizon? Hè? Hoe schetst het ziekenhuis uh, zijn of haar profiel voor de toekomst? En um, ja, hoe ziet dat pad eruit naar die stip op de toekomst? En wat is er voor nodig om daar te komen? Ja, dat betekent ook, uh, uh, wat, hoe ziet de financiële performance eruit? Hè? Je kunt je voorstellen, uh, er moet worden geïnvesteerd. He, ook om de juiste zorg op de juiste plek te krijgen. Wat ook al eerder is genoemd, investeren ook in innovatie en digitalisering. En ook aanpassen van je infrastructuur. En hoe kom je daar? Um, nou, die overbrugging. Um, het zou mooi zijn als een ziekenhuis dat dat eigen middelen zou kunnen doen. Uh, maar die buffer is er vaak niet. He. En uh, ja, bij een, een stijgend investeringsniveau en een gelijkblijvende of dalende omzet. Ja, die investeringen, ja, die, die, die moeten wel opgebracht kunnen worden. Hè? Een deel zelf, een deel een bank, maar uiteindelijk levert het ook weer verplichtingen op. Dus ja, hoe is dat betaalbaar en, en blijft dat betaalbaar? Ja, daar hebben we denk ik toch de steun nodig van de overheid en zorgverzekeraars. Die transitie, die moet overbrugd worden. De infrastructuur, die moet worden aangepast. En ook als een organisatie krimp laat zien, een ziekenhuis die krimp laat zien, ja, dan moet... ...daar wel gelegenheid worden geboden om daar naartoe te gaan. Dus dat is, ik kon net het interview met Daan niet heel goed verstaan... ...maar een aantal dingen viel mij wel op. Er werd heel veel gesproken over samen en coalitie. En dat is denk ik ook de oplossing. Gezamenlijk afspraken maken hoe we daar komen. Faciliteren dat het pad naar die stip op de horizon bewandeld kan worden... En um, ja, ook het liefste met meer jaren als met zorgverzekeraars. Omdat investeringen, die doe je vaak voor een, een, een, een, een ja, 5, 10, 15 jaar. Um, ja, en die periode moeten we wel overbruggen. Ja. Rob, um, hoe, hoe zie jij die rol uh, voor de banken? Um, ja, ik, ik loop het risico dat ik uh, misschien hetzelfde zeg als Lennart. Want ik kon zijn andere woorden niet verstaan. Maar ik denk dat... Uh, uh, ...zeker een rol is voor, voor de banken. Uh, de transitie die eerder al beschreven werd... ...die is natuurlijk um, enorm en die zorgt voor een enorme uitdaging. En dat betekent dat er echt sprake moet zijn van een partnership... ...tussen uh, enerzijds het ziekenhuis, maar anderzijds ook de zorgverzekeraars en de banken. Omdat de kosten in principe voor de baat uitgaan... ...moeten in principe een aantal jaar van onzekerheid overbrugd worden. Dus wat je zou moeten doen is... Um, Binnen dat partnerschap of partnership proberen er gezamenlijk uit te komen wat het beste is voor de patiënten in een specifieke regio waar je actief bent. Dan kijken welke investeringen en veranderingen er nodig zijn om de volgende vijf. Ik hoorde net Daan zeggen vijf tot tien jaar en misschien nog wel iets langer, te bewerkstelligen. En dan kun je als bank beoordelen of en in hoeverre wij mee kunnen in de gevolgen van de financiële positie voor zo'n ziekenhuis. Dat is denk ik één rol die we als bank hebben. Daarnaast kan je als bank um, onafhankelijk op de zorginhoud, een rol spelen door in de financiële doorkijk op langere termijn een rol te pakken. Wat zijn de kosten die met een transitie gepaard gaan? Waar liggen de besparingen? Hoe ga je dat meten? Um, dat is misschien ook een klein beetje de rol van, van aanjager. En uh, budgetdiscipline, waarbij de laatste misschien niet de leukste rol is, maar toch wel noodzakelijk in dit, uh, in dit huidige uh, gevricht. En hoe beoordeel je daarom ook de verschuiving van zorg uit de UMC's... naar de STZ-ziekenhuizen daarin, vanuit jouw rol? Dat is een vraag aan mij? Ja. Oké. Okay. Um, nou, op zich, wij zien die verschuiving natuurlijk ook. En um, de mening die wij hebben is dat ieder ziekenhuis... het niveau van zorg moet leveren waarvoor hij op aard is. En dat past bij het profiel om de zorg zo kwalitatief mogelijk en efficiënt mogelijk in te richten. Um, het houdt wat mij betreft niet op bij de verschuiving van UMC naar STZ. Maar wat er ook zou moeten gebeuren, is dat je zou moeten kijken... wat zit er nu in de STZ-ziekenhuizen? En hoort dat niet op een andere plek? Bijvoorbeeld basisziekenhuizen of elders in, in, het, in het zorglandschap. Dus die verschuiving is denk ik goed. Want die zorgt ervoor dat de infrastructuur die elk, elke instelling heeft... ook daadwerkelijk benut wordt... Um, ...en um, zo efficiënt mogelijk wordt ingezet. Uh, dus ik denk dat de verschuiving aan zich goed is, maar hij houdt niet op, wat mij betreft, bij UMC naar STZ. Uh, Lennart, vanwege de tijd een vraag die we kregen, waar we nu wel graag uh, ook uh, ruimte voor willen bieden. Wat kunnen we in de zorg leren ja. van jullie, He, van de banken? Nou. Um, ik denk sowieso. Um, uh, kijk, we hebben die, die, die, met name in de digitalisering. Wij hebben als banken die, uh, die hele slag uh, doorgemaakt. Ja, ik zeg wel eens: als je uh, uh, tien jaar terug uh, uh, was iedereen erover uh, uh, verbaasd als ze niet meer terecht konden bij een bank om geld op te nemen om een overboeking te doen. Als je nu als bank uh, uh, geen uh, goed internet-online-bankierpakket hebt, en je digitalisering niet goed hebt. Uh, ingericht, ja, daar doe je gewoon niet meer mee, dat is niet meer voor te stellen. En ik denk dat de ziekenhuizen er ook naartoe gaan. Nee, dus dat traject wat we hebben doorlopen, ik denk dat dat iets is wat we zeker kunnen delen met, uh, met, de, met de ziekenhuizen, met de zorgsector in, het, uh, in brede zin. Ik heb Rob, een antwoord op je vraag? Ja, zeker. Uh, Rob, voor jou nog een vraag. Met Daan Rooymans van CZ spraken we net over marktwerking in de zorg en over concurreren of samenwerken. Wat zou jij kiezen? Ja, voor de financierbaarheid van de zorg, denk ik, is, is, zou ik echt kiezen voor samenwerken. Eh, marktwerking betekent in, in, in mijn optiek dat er toch zoveel mogelijk zorg geleverd gaat worden. En daar is de BV Nederland ook niet bij, eh, bij geholpen. Het is ook nergens zo dat iedereen overal altijd maar maximaal kan doen. Er zijn ook gewoon financiële randvoorwaarden. Dus als je het mij vraagt, dan uh, zouden wij kiezen voor samenwerken. Um, en dan natuurlijk binnen, binnen, binnen vooraf vastgestelde kaders. Waarbij je nog steeds verantwoordelijk bent voor je eigen financiële resultaten. Dus mijn antwoord zou zijn: samenwerken. Ja, Lennart, wat, uh, wat zou jij kiezen? Concurreren of samenwerken? Ja, ik kon het antwoord voorop niet helemaal uh, uh, uh, volgen. Maar uh, ik zou zeggen: ja, waarom een keuze? Uh, volgens mij is het niet of, maar volgens mij is het en. Uh, we moeten concurreren en, uh, en samenwerken, denk ik. In die hele transitie uh, uh, moet je toch uh, kijken uh, met, met, met alle partijen, wat is de regionale visie, hoe je die zorg gaat in, uh, inrichten. En daarbij moeten alle partijen samenwerken. In he. de hele transitie van juiste zorg op de juiste plek, wie gaat wat doen en op welke manier. Dus het is voor wat mij betreft niet concurreren of samen, maar, uh, maar beide. En het is echt een rust. Ja, en ik denk uh, Rob, uh, wat denk je dat het beste zou zijn voor de patiënt? Ja, dan denk ik ook dat uh, mijn antwoord zou zijn samenwerken. Want door onderling gewoon goed af te stemmen, profielen duidelijk te maken uh, en ervoor te zorgen dat de beschikbare middelen die gewoon beperkt zijn, uh, maximaal ingezet kunnen worden. Ja, daarmee verhoog je wat mij betreft ook de kwaliteit van zorg. En dat is uiteindelijk in het belang van, uh, van de patiënt. Dus daar zou mijn antwoord ook zijn samenwerken. Oké. Okay. Ja. Heel erg bedankt voor jullie uh, blik in de bankenwereld en uh, dank voor jullie deelname. Dan komen Succes. we nu al aan bij het uh, laatste onderwerp van vanmiddag. Nu al? Ja, een uh, relatiedag in een uur, dat is nou eenmaal sneller dan in een... Uh... Een dag, ja. ja. Goed, we gaan afsluiten met een heel mooi onderwerp. Transitie van zorg, oftewel voor de patiënt de juiste zorg op de juiste plek aanbieden. Daar werken we hard aan in ons ziekenhuis. We praten er zo over met Barbara de Doelder, voorzitter van huisartsorganisatie HADOX, waar 80% van de huisartsen in Haaglanden bij is aangesloten. Barbara, ben je er? Ja. Ja, zeker. Ik ben daar. Welkom, Barbara. En vanuit het Haga schuift Karel Rondé, onze directeur medische zaken aan aan deze virtuele interviewtafel. Ben jij er ook, Karel? Ja, ik ben er. Heel mooi. Welkom uh, beiden. Um, voordat we met jullie in gesprek gaan, laten we een reportage zien met huisarts Pieter Kersenmakers en cardioloog Wilco Tanis. Die met elkaar spreken over teleconsultatie. Juist in dit covidjaar is dit snel van de grond gekomen. Hierdoor hoeven patiënten niet meer onnodig naar het ziekenhuis te komen. In de oude verwijssituatie was het zo dat een huisarts een verwijzing stuurde naar het betreffende specialisme. En één op één werd die verwijzing dan uh, gehonoreerd en de patiënt uitgenodigd uh, op de polykliniek voor een fysiek consult zoals we dat hier in een polykamer zien. Uh, de aanleiding om dit proces te wijzigen was dat we zagen dat sommige patiënten niet voor zo'n fysiek consult hoefden te komen. Er zijn sommige zorgvragen die anders kunnen worden beantwoord, uh, dus niet via een fysiek consult. We beoordelen nu de verwijzingen van de huisarts dagelijks, dat doet ieder specialisme, en bekijken dan wat de beste manier is om de zorgvraag van de patiënt te beantwoorden, middels een fysiek consult of bijvoorbeeld een teleconsult. Want we moeten als medisch specialisten doen waar onze meerwaarde ligt, uh, de juiste zorg op de juiste plek. Nou, ik vind het heel goed dat een specialist met me meekijkt uh, als ik verwijs... ...omdat ik uh, op zo'n moment uh, directe feedback kan krijgen over de verwijzing. Nou, mijn patiënten die vinden het prima dat niet iedere uh, verwijzing tot een bezoek aan de specialist leidt... ...omdat het uh, prettig is als die patiënt uh, feedback krijgt van de specialist via mij. Dus als de patiënt maar hoort dat ik overlegd heb met een specialist... Dan is dat ook goed. Het grote voordeel van teleconsultatie is dat het zorg op afstand is, en dat is gezien corona natuurlijk een welkome gast. Daarnaast voor de patiënt is het van voordeel dat de vraag die de huisarts heeft over zijn dossier snel kan worden beantwoord. Binnen drie dagen wordt die teleconsulte beantwoord en het is ook nog in anderhalf lijn zorgsetting, dus het gaat niet af van het eigen budget. Uh, eigen risico van de patiënt. Um, voor de medisch specialist is het voordelig dat hij rustig de tijd krijgt op, in een, op een bepaald moment van de dag om in het dossier van de patiënt te kijken en de medische gegevens van de huisarts te beoordelen. Zodat er ook een goed antwoord komt op de vraag die er is. Nou, ik vind het heel belangrijk voor huisartsen om uh, teleconsultatie te kunnen doen omdat uh, er momenten zijn dat je het gewoon even niet weet als huisarts, of je moet verwijzen of niet. En uh, dat zijn er vaak geen spoedgevallen. En dan is het heel handig om dat op een door jou gekozen moment uh, aan een specialist voor te kunnen leggen. Nou, teleconsultatie draagt absoluut bij aan onze kennis. Uh, een goed teleconsult en een goed antwoord daarop uh, bestaat dan ook uit wat uitleg. Als ik een teleconsultatie doe en ik krijg daarna alleen maar te horen verwijzen of niet verwijzen... ...dan leer ik daar niets van. Maar als een specialist mij kort en krachtig uitlegt waarom en wat de overweging is... ...om deze patiënt al dan niet te verwijzen of dat ik een, een middel in hand krijg... ...om die patiënt zelf te behandelen, dan leer ik daar heel veel van. Nou, in het algemeen ben ik heel blij met de samenwerking met het Hagenziekenhuis. Ziekenhuis... De verwijzingen gaan in principe gemakkelijk, maar dat kan altijd beter. Er zijn bepaalde specialismen die hebben bijvoorbeeld hele lange wachttijden... ...en dat zou heel fijn zijn als dat nou terug kon worden gedrongen... ...of dat je ook gemakkelijk zou kunnen overleggen over verwijzingen waar wachtlijsten lang zijn. En zoiets als teleconcentratie kan daar natuurlijk absoluut bij helpen. Op het moment dat ik een vraag stel over een verwijzing en ik krijg daar meteen antwoorden op... ...dan hoeft die patiënt niet eens verwezen te worden en dan worden automatisch de wachtlijsten kleiner. Ja, nou, er doen al 16 medisch specialismen vanuit het HGA mee met teleconsultatie. We proberen echt ieder medisch specialisme uh, aan te laten haken. Eigenlijk proberen we heel Den Haag te laten aanhaken. Um, dus dat is uh, waar we naartoe willen. Daarnaast is het zo dat we ook aan uh, telediagnostiek willen doen. Als ik voor mijn eigen vakgebied kies, neem bijvoorbeeld het ECHO hart. Um, dat kon je... Normaal altijd alleen maar aanvragen ingebed in een fysiek consult bij de cardioloog. Maar dat is nu mogelijk om dat middels een teleconsult te doen. Dus we kijken dan als medisch specialist mee naar de indicatie van het echocardiogram samen met de huisarts. Als die correct is wordt het echo gemaakt. De patiënt komt niet bij ons op de polykliniek fysiek. Maar wij geven digitaal een advies aan de huisarts nadat het echo gemaakt is en interpreteren dat echo in het kader van de zorgvraag die gesteld wordt over een bepaalde patiënt. Karel, we zagen zojuist een mooi voorbeeld van de samenwerking tussen een huisarts en een Haga-specialist. Wat is jouw drijfveer om vanuit het Haga voor deze vorm van samenwerking te kiezen? Ja, Onze belangrijkste drijfveer... Uh bestaat er eruit dat we de verwachting hebben dat op termijn um, de zorgvraag en zorgaanbod uh, uit balans gaan raken. Hè? Dus dat de zorgvraag groter wordt dan datgene wat we kunnen gaan bieden. En dat geldt niet alleen voor de tweede lijn, maar ook voor de eerste lijn zorg. En misschien zelfs ook voor de derde lijn zorg. En dat is een gevaar, dat is een risico. Hè? En dus om nou uh, de zorg toegankelijk en betaalbaar uh, te, te houden op termijn, zullen we toch uh, met elkaar moeten gaan samenwerken, meer dan wat we nu doen, en slimmer moeten gaan werken. Dus recht gaan doen aan het principe van de juiste zorg de juiste plaats, persoon en tijd door de juiste mensen afgeleverd. Dat betekent niet zozeer alleen maar het verschuiven van zorg van het ene naar het andere echelon, eh, hoewel dat soms misschien ook wel plaats zal vinden, maar veel meer samen met elkaar optrekken om te kijken of je je zorg beter kunt inrichten, kunt coördineren, dat je kunt innoveren en dat Samen met de eerste, tweede, derde lijn zorgpartners, nulde lijn, Patiënt in kluis, zou ik eigenlijk willen zeggen. Hè? Dus die zouden ook beter hè, willen faciliteren. De thuiszorg, eh, ondersteuning, monitoring op afstand en dat soort zaken. Waarbij ik dan de, de hoop koester en de verwachting uitspreek dat dat op termijn echt leidt tot datgene wat we tot nu toe hebben laten zien in de COVID-periode. Namelijk dat als het moet, dan kan het. Dus het, eh, dat biedt hoop, laat ik het maar zo zeggen. Barbara, voor jou eigenlijk dezelfde vraag. Wat, wat drijft huisartsen om de samenwerking met ziekenhuizen te intensiveren? Ja, huisartsen nemen hun, uh, hun rol om de regie voor hun patiënten te voeren heel serieus. En we hebben natuurlijk gezien dat met wachtlijsten, uh, maar ook met de betaalbaarheid van de zorg, dat het belangrijk is om daar ons extra rol in te nemen. Om juist te zorgen dat diegene die echt die specialistische zorg nodig heeft, dat die daar ook echt altijd terecht kan. Maar degene die dat uh, niet per se nodig heeft en waar wij eigenlijk denk ik, prima zelf de regie kunnen nemen, dat we dat dan ook uh, doen. Uh, dus wij willen inderdaad heel belangrijk de juiste zorg op de juiste plek, zodat degene die het nodig heeft, daar terecht kan waar die moet zijn. Karel... Um... Vraag die ik ook aan mezelf zou kunnen stellen, maar eigenlijk dan toch aan jou. Um, zijn specialisten gemotiveerd om werk uit handen te geven? Ja, medisch specialisten die worden het liefst aangesproken op een medisch specialistische expertise. Hè? Dat, dat zijn nou eenmaal hun professionele drijfveren. Um, en in de praktijk zien we toch vaak um, nou, een veelheid aan minder complexe vragen met een repeterend karakter. Um, en dat betekent wel dat we het risico lopen en het gevolg uh, wat we ook zien zijn lange wachtlijsten. Lange wachtlijsten zijn niet alleen vervelend, maar ook risicovol voor de patiënten die op die wachtlijst staan. En eigenlijk wel nou, met enige urgentie die hooggebrekse zorg verdienen en behoeven. Met het um, zeg maar overdragen van kennis van de eerste, tweede, tweede derde, derde, uh, vierde lijn en misschien ook weer nul uit kennis. Um, je zou kunnen zeggen interdisciplinair handelen en, en, en, en misschien zelfs op termijn zelfs opleiden. Enerzijds en anderzijds het beschikbaar stellen van diagnostische faciliteiten aan onze ketenpartners. Ondersteund door uh, beslissmodellen En tenslotte nogmaals het, uh, het emanciperen zou je kunnen zeggen van de patiënt. en Het ondersteunen van de patiënt in de thuissituatie met die e-health toepassingen. Zou het toch moeten lukken om uiteindelijk tot... Nou ja, meer first-time-right zorg en verwijzingen te, uh, te komen. Um, wat uiteindelijk leidt tot snellere zorg en preciezere zorg, de juiste plaats opnieuw en daarmee een verhoogde mate van doelmatigheid. Lopen we geen inkomsten mis door die transitie? Ja, dat, dat, is, dat is zo, hè? dat is een groot risico. Um, um, het adagium is eigenlijk dat complexe zorg is duur en, en minder complexe zorg is lucratief. Uh, die lucratieve zorg, die, ja, die, die inkomsten, die gebruiken we vaak om uh, de dekkingsbijdrage op te hoesten ten behoeve van die dure zorg waar vaak uh, de bekostiging toch wel onder spanning staat. Uh, gelukkig is het zo dat, dat zorgverzekeraars uh, met ons meedenken om dat probleem te tackelen. Hè. Dus we kregen subsidies voor transitie uh, initiatieven. Uh, we maken meerjaren afspraken met zorgverzekeraars, met een aanleemtsom, wat ons nou, financieel comfort biedt uiteindelijk om ja, toch die initiatieven te ontplooien. En het is natuurlijk heel belangrijk dat, uh, dat onze ketenspartners ook worden gefaciliteerd en het kunnen invulling geven van, van transitie. Barbara, daar ben jij het natuurlijk helemaal mee eens dat, uh, dat jullie ook gefaciliteerd moeten worden om die transitie vorm te geven. Uh, hoe doen jullie dat? Nou, we hebben natuurlijk eigenlijk nu pas net een begin gemaakt met, uh, met deze, vorm, deze transitiebeweging en uh, we zien ook dat de financiering en uh, dat gaat natuurlijk om niet alleen om geld, maar juist om middelen, uh, menskracht, uh, ruimte. Uh, scholing, kennis, dat we daar nog wel een aantal stappen in moeten zetten. Dus juist om dit duurzaam te maken, uh, zullen we zo'n duurzame coalitie... met uh, zorgverzekeraars, die zal nog een stapje extra uh, moeten krijgen. Want we, moeten, we willen dit natuurlijk allemaal doen, juist met het oog op de toekomst. En uh, uh, nou, daar hebben we nog een, een stapje extra voor nodig... om zo te zorgen dat we goed personeel mm -hmm. hebben. Uh, dat we zorgen dat we uh, ruimte hebben om deze stappen allemaal te zetten. Maar ook uh, wat wij ons als onze eigen uh, uitdaging zien, is dat ook zorg die nu misschien door ons wordt gedaan, die misschien naar de milde lijn kan. Hè, dus naar uh, gemeente of welzijn. Uh, dus daar uh, moet ook nog wel een stap gezet worden. Nou, we hebben vandaag geen uh, patiënt in ons webinar. Dat is eigenlijk wel een beetje een tip voor onszelf uh, voor de volgende keer. Uh, maar Barbara, hoe zie jij de reactie van patiënten in jouw eigen praktijk? Hè, in de vernieuwing ja, van zorg. Uh, ja. Het, het grappige is, we hebben inderdaad een aantal uh, leuke projecten. Het nou, was net al genoemd werd, door de teleconsultaties, waardoor we eigenlijk gewoon heel gericht kan zeggen... ik stel de vraag even aan de specialist en dan kom ik erbij op terug. Dat vinden ze heel mooi. Daarnaast doen uh, we ook meekijkconsulten... Waarbij de specialist echt meekijkt en meebehandelt. En ook met uh, <coughs> echo's maken in de praktijk. En mensen ervaren dat eigenlijk als heel waardevol. En zeggen dan ook, oh, kunt u dat allemaal zelf? Uh, oh, en dat is dan heel prettig, omdat die regie gewoon in één hand blijft. Dus nee, mensen zijn er over het algemeen heel erg uh, blij mee. Uh, Ronne, hoor jij eigenlijk wel eens patiënten hierover? Ik uh, hoor heel veel positieve reacties van patiënten die... Uh... Die, ja, die gewoon uh, een goed gevoel hebben bij het idee dat, dat medisch specialisten mee kunnen kijken. En dat, uh, de, dat er ook laagdrempelig overleg plaatsvindt tussen huisartsen en medisch specialisten. Dus dat is zeker een. een, een, een, een zijn heel veelal positieve reacties. Ja. Um, nog een slotvraag voor jullie beiden: um, waar is nog terrein te winnen voor de samenwerking tussen huisartsen en ziekenhuis? Barbara. Ja, ik denk dat het heel belangrijk is dat we ons steeds realiseren dat we in de hele regio samenwerken. Dus dat we, we komen er niet uit inderdaad om met uh, één uh, ziekenhuis en een huisartsengroep, maar dat we dat met beide ziekenhuizen moeten doen, ook met de VVT. En uh, nou, wat waar je ook eens over zou kunnen nadenken is, hoe ga je nou om met de mensen die opgenomen liggen in het ziekenhuis? Wat Raymond er straks ook zei, van we hebben de tijdelijke rol. De huisartsen hebben natuurlijk wat meer de continue rol. Uh, Wellicht kan je beter, als er een, een wat simpelere vraag is, in plaats van een collega in consult te roepen... de huisarts bellen om te vragen hoe die daar aankijkt. en wellicht gewoon een medicatieadvies kan geven... wat dan vervolgens geen problemen oplevert in de thuissituatie als het deur overgedragen wordt. En Karel, kan je daarop uh, reageren? Nou, reageren is lastig, want ik heb er niks van verstaan. Maar oh ja. ik heb er wel over nagedacht uh, intussen... Uh, wat ik, ja, wat ik mooi zou vinden is dat we, je zou het kunnen zeggen, de, de COVID-19 concerted action proeftuin, hè, die we nu ondergaan met z'n allen in korte tijd, waarin je heel mooi ziet dat we toch wel kunnen samenwerken, dat we dat als een soort nou ja, proof of concept, lessons learned, kunnen meenemen naar de toekomst, waardoor we uh, ook die, die, die bedreiging van die disbalans kunnen, kunnen attackeren. Uh, dat, dat we niet verslappen in onze aandacht, om maar gewoon stevig uh, op in te zetten met z'n allen. Vooral met z'n allen dus. Dat is één ding. Het andere is, um, ik zou um, het prachtig vinden als wij um, in staat zouden zijn met onze zorgpartners, uh, inclusief de patiënt, de zorg, het zorglandschap zo in te richten op inhoud, um, dat dat recht doet aan datgene wat we met elkaar ambiëren. Uh, en dan vooral op inhoud, en dat zet ik dan af uh, tegen um, nou, de hindernissen die we nogal eens ervaren van de, ja, de bezoldigingssystematiek en de spelregels die daaromheen uh, uh, spelen. Uh, en die eigenlijk zo'n vrije gedachtegang op grond van de, van de inhoud in de weg staan. Dus dat, dat hoop ik nog eens een keer te kunnen meemaken. Um, en daar zijn de zorgverzekeraars ook uh, uh, aan, uh, ja, aan beurt, zou ik kunnen zeggen. Uh, die zullen daar ook een belangrijke rol in moeten pakken uh, om die inhoud uh, de ruimte te geven en die bezondigingsidentiek iets meer op de achtergrond te brengen. Daarmee ja, wens ik hen eigenlijk en dicht ik ze ook een hele belangrijke regierol uh, toe. Dank jullie wel. kijk ik even naar May Brits of er nog vragen zijn binnengekomen. Ja, ik heb een vraag voor Barbara. Als we over een jaar weer bij elkaar komen, wat hoop je dan dat we bereikt hebben met elkaar? Ik hoop dan eigenlijk dat we een uh, hele mooie stap hebben kunnen zetten in de, met name in de communicatie met betrekking tot uh, samenwerking. Dus dat we toch veel beter zicht hebben in elkaars dossiers. Uh, misschien is het wat vroeg, maar in elk geval dat we die stappen uh, aan het zetten zijn. En dat we met elkaar uh, daar bijvoorbeeld als er aanvullend onderzoek gedaan is, waar dat ook is gedaan, dat het voor iedereen zichtbaar is, uh, zichtelijk is. Uh, en uh, dat we inderdaad met elkaar de samenwerking steeds bestendigen. Um, en de goede voorbeelden, zoals bijvoorbeeld in, ook de anderhalve lijns um, mogelijkheden op de eerste hulp, dat we die verder hebben uitgebouwd. Nou, dat zijn hele mooie uh, wensen en uh, ik weet zeker dat we daar ook stappen in gaan maken. Karel, uh, wat is jouw droom waar we over een jaar staan met elkaar? Uh, nou, ik sluit me helemaal aan bij de droom van Barbara. Uh, ik zou het ook heel graag uh, zo inger ingericht willen zien. Uh, dus die... die, die... Die ontzuiling, dat vind ik eigenlijk wel de, de kern van, van het verhaal en van het streven waar we naartoe moeten. Uh, want het kan ook echt gewoon efficiënter, het kan doelmatiger, het kan slimmer, uh, zonder spanning op de lijn te hebben, uh, beter gefaciliteerd door alle moderne middelen die uh, we gaan ontwikkelen met elkaar en die we al voor een deel tot onze beschikking hebben. Nou, volgens mij allemaal mooie ambities voor de toekomst. Ik wil jullie heel erg bedanken voor dit uh, gesprek. En dan zit het er alweer op. Uh, we zijn heel erg benieuwd wat jullie hiervan vonden. Hè, van ons eerste relatiewebinar. Daarom sturen we jullie morgen een uh, evaluatieformulier. Ik vond het in ieder geval heel erg leuk om op ja, verschillende manieren... onze patiëntenzorg op deze manier te laten zien. En uh, ja, Ik kijk er heel erg positief op terug op een paar kleine technische dingetjes na. Dus ik hoop dat jullie daar niet al te veel last van hebben gehad. Maar uh, volgens mij hebben we een uh, mooi programma achter de rug. Ja, zeker. Ik uh, mag dat uh, zeker ook zeggen. Um, en met name ook dat ik trots ben op het ziekenhuis om de, in dit ziekenhuis te werken. Ik, de webinar vond ik erg leuk om te doen... ...en ik bedank iedereen die online aanwezig was. Ik hoop uh, tot volgend jaar en ik hoop dat dat dan ook weer live is uh, in ons auditorium. Uh, en dan nog even blijven hangen voor de geweldige clip van Goofy en Ishtar... ...die in muziek en beeld brengt hoe we in het Hagen met COVID omgaan. Halt, Hoofd koel, cool, cool, warm. warm. Maar met zoveel man al die tijd gestreden En daarom heb ik deze lijst geschreven Om te laten weten, ja wat wij toen deden Er waren diensten, ja die vielen uit Maar het personeel, dat ging niet naar huis ze draaiden over uren in het ziekenhuis liepen diensten uit en waren niet meer thuis We hebben nooit gedacht dat er geen luidweg was En de covid-patienten werden thuis gebracht Maar we kregen de krachten van nacht Want door heel Nederland werd er luid geklapt En wij met z'n allen moeten zeker niet vergeten Samen staan we sterker, zijn we sterker dan hetgene Dat het ons niet overmeest mee wij zijn heer een meester wij doen waar we goed te zijn En dat is al bewezen Je hoofd koel houden En je Of niet zitten, maar toch zullen we er staan We laten ons niet kennen, dus we zullen verder gaan We lopen niet naar onze schoenen, daarin moet je sterk staan Dus zou je hoofd toe en je hart warm niet, ik. We zullen niemand afvallen Anderhalf meter en we schudden nu geen handen We maken nu een vuist en zullen vechten voor een ander Een strijd tot het eind en daar gaan we voor En deze tijd die doet pijn maar toch gaan we door Vanaf morgens en de middag tot de tafel voor. En ook in de nacht het maakt niet uit hoe laat het wordt Dus houd je rug recht en je borst vooruit Dat is wat we moeten doen in deze kromme tijd Ik heb al alles gezien en in een korte tijd Hebben wij dit al bereikt daar mag je trots op zijn Je hoofd koel houden en je